Ik vind het hartstikke leuk. Hoe voel jij je vandaag? <laughs> Zenuwachtig. <laughs> Ik voel me gewoon goed. Ik denk dat het gewoon heel gezellig zal zijn. Ik vind het leuk om sportieve dingen te doen en te wandelen. Wat verwacht je ervan vandaag? Uh, veel bloemen, want het is hete bloesentocht. En gewoon lekker lopen en gezellig. Ik heb er zin in het vandaag. Waar heb je het meeste zin in? In het genieten. Jij hebt je opgegeven voor de Nijmeegse Vierdaagse. Waarom eigenlijk? Omdat ik hem om keer wou lopen. Ik weet ook mijn vader en moeder die hebben al heel vaak gelopen. En dus wou ik hem ook één keer doen de bekken vanaf. Het lijkt me gewoon leuk om met toch te, te lopen met al deze kinderen. Omdat mijn oma het al heel lang doet en mijn moeder het laatste stukje meegelopen en gezegd heb. Heeft... Ja, deze ga jij ook gewoon lopen. Is wel iets voor jou. Het is gewoon leuk met allemaal kinderen te praten en gewoon samen te lopen. Ja, je ontmoet andere kinderen van je leeftijd. Omdat ik het leuk vind om te vloggen. Niet alleen lopen, maar ook ja, meer dan lopen en gewoon vriendschap. Als je geen vrienden hebt, dan zit je maar thuis de hele dag op, uh, op de telefoon ofzo. En dat is ook helemaal niks aan. Nou, als je gaat wandelen, ga je uh, naar buiten en dan maak je weer vrienden. Ik vind het goed dat we dan dus lopen voor vrede, vriendschap en uh, vrijheid enzo. Ik vind het wel belangrijk, want iedereen verdient vrijheid. Eigenlijk moet er overal vrede zijn, Dan moet iedereen in vrijheid kunnen leven. Voor kinderen is dat allemaal ook heel belangrijk. Ik altijd overal mee. Er moet ook meer aandacht aan kinderen besteed worden dan alleen maar aan oudere mensen. Wij maken de toekomst. Wij maken soms wel het verschil. Kinderen kijken kijk eigenlijk alles hier vanaf een andere kant dan volwassenen dat doen. Niet alleen de ouders mogen beslissen, maar de kinderen ja, mogen wat vertellen over ja, de wereld. Iedereen is anders en dus iedereen maakt verschil.